In de 19e eeuw woonde in het Oost-Vlaamse Zulte een levenslustig volk, hoewel de armoede er groot was. Met de komst van de familie Martens is die levenslust gebleven, maar de armoede verdwenen. De Martens mogen als de grondleggers worden beschouwd van de industrialiseringen in Zulte en zo zorgden zij voor welvaart. In 1800 kwamen de overgrootouders van Gaston Martens zich in Zulte vestigen als landbouwers. Zij kwamen uit Lotenhulle, waar nu nog tegen de kerkmuur de grafsteen te zien is van Livinus Martens. Aanvankelijk pachtte overgrootvader Jacobus Franciscus Martens het goed te laken, links van het kasteel, eigendom van Baron Charles Limnander. Uit een volkstelling van 1818 blijkt dat Jacobus Franciscus op dat ogenblik tien knechten en één meid in dienst had. Hij was dan ook de belangrijkste landbouwer van Zulte. Rond 1820 ging Jacobus zich in de kapelhoek vestigen. Vanaf 1840 was er op de hoeve een stokerij. Jacobus Franciscus Martens was burgemeester van Zulte van 1814 tot 1821. Zijn gezin telde zeven kinderen. Zoon Livinus, grootvader van Gaston, nam de hoeve over van zijn vader. Zijn vier zonen ontpopten zich vanaf 1880 als mensen met durf- en ondernemingsgeest. De zaken gingen zo goed dat ze zowat tien jaar later elk een eigen stokerij begonnen. Gaston zei daarover later lachend, Conscience heeft de Vlamingen leren lezen en de Martens hebben ze leren drinken. Ernest Martens, vader van Gaston, richtte naast zijn woning op het dorp, behalve een stokerij, ook een brouwerij op. Later kwamen er nog een azijnleggerij, gistfabriek en wolwasserij bij. Ernest Martens had acht kinderen. Gaston, werd geboren op 24 april 1883. Tijdens zijn jeugd liet niets vermoeden dat hij later schrijftalent zou hebben. Wel was er een neef van zijn vader, kanunnik Jan Baziel Martens, die zich einde 19e eeuw had verdienstelijk gemaakt als schrijver van Nederlandstalige wetenschappelijke boeken en reisverhalen. Langs het bouwdreefke trok Gaston dagelijks naar de kleuterschool bij de nonnetjes en vervolgens tot zijn tiende naar de gemeenteschool. Daarna ging hij naar Deinze en studeerde vervolgens aan de colleges van Tielt, Kortrijk en Malon. Wanneer hij 18 jaar was, zagen zijn ouders in dat verder studeren geen zin had, want het resultaat was niet schitterend. Ze lieten hem dan maar in de brouwerij werken. Gaston was de tonnen, brouwde bier, hield de boeken bij en ging te paard van herberg tot herberg met bier en Genever. Bij die vele bezoeken aan volkse cafés uit de omgeving leerde hij de mensen kennen in hun dagelijkse doen. Met hun deugden en gebreken en met hun sappige taal. Dit zou zijn eerste leerschool zijn voor zijn later literair werk. Gaston begon ook aan sport te doen. Hij bokste, speelde voetbal, reed de paard, koerste, deed aan hardlopen en was een krak in kogelstoten. Zijn specialiteit was evenwel het verspringen. Hierin werd hij viermaal kampioen van België. Zijn record bleef tien jaar overeind. Neef Willem Putman getuigde het volgende. Hoezeer alle toneelprijzen en landjuwelen hem nu ook met eretekens overladen, ik denk niet dat de dramatische kunst hem ooit zoveel medailles zal opbrengen, zoals dit het geval was met de vroeger door hem beoefende sporten zoals het verspringen. Gaston huwde in 1910 met de vijf jaar oudere Elisa Segers uit Sinai, dochter van een welgesteld dorpsdokter. Het ouderlijke huis in Sinai staat er nog. Elisa overleed er in 1951. Intussen had Gaston de brouwerij van zijn vader overgenomen en kort na hun huwelijk lieten ze Villa Vogelenzang bouwen. Het gezin Martens kreeg tussen 1911 en 1921 zes kinderen. Ernest, Albert, Leentje, Godelieve, Adi en Magda. Albert overleed op vijfjarige leeftijd ten gevolge van een blinde darmontsteking. Een tragedie die Gaston zijn hele leven is bijgebleven. In enkele toneelstukken kwam hij daarop terug onder het thema van een stervend kind, zoals Marietje in Paradijsvogels. Als Gaston in 1911 in Gent voor het Eerst Beroepstheater meemaakte, de lustige boer van Leofal, een operette over hoe de rijken naar de armen kijken, zei hij, dat kan ik ook. Maar hij kon het niet. Hij had geen taal en zijn eerste producten waren onbeholpen. Een van de eerste werkjes was de amateuristische eenakter Farse Koning, dat hij speciaal voor zijn toneelgroep Leie Kerels had geschreven. Daarna schreef hij de novelle De Held der Franse Ronde, door Arie van den Heuvel tot operette bewerkt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de brouwerij zo goed als stil en had hij tijd om aan toneel te wijden. Op aanraden begon hij de techniek van de grote dramaturgen te bestuderen. Op zijn leestafel kwamen de werken van Heijermans, Hauptman, Shaw, Shakespeare, Strindberg, Molière en Ibsen. Na weken te hebben gelezen, zette hij zich aan het werk, en wat hij dan schreef was een afkoksel van zijn grote voorbeelden. Maar zo leerde hij de stijl. Zo schreef hij onder andere in 1915 het toneelspel The Golden River, waarvoor hij zich liet inspireren door een schilderij, een leie zicht van zijn vriend Modest Huis. Het ging in première in de Gentse Koninklijke Nederlandse Schouwburg. De kritiek was onverbiddelijk. De eerste martensperiode, een aantal probeersels zal ik maar zeggen, zonder echt eigen stijl. Een romantisch-idealistisch drama, een satire, een burgerlijk drama, een landelijk treurspel, een intrigekomedie, een saloncomedie, een verheven drama zelfs, en ook al een stukje volkstoneel, de paus van Hagendonk. Een Zultstoneelwerk dat zich situeert in het klooster en waarbij het feit aangeklaagd werd dat arme echtparen in hun oude dag nog van elkaar werden gescheiden. De ventjes bij de ventjes en de wijvekes bij de wijvekes. Met gebruik van een taal die varieert volgens het stuk. Verheven tot, ja, ik zou bijna zeggen laag bij de grond, tot volks. Maar nog niet echt de Martens taal. Het stuk berokkende Martens moeilijkheden met zijn eigen familie en de kerk. Het verwachte succes kwam er niet direct. Dit ontmoedigde hem, maar kunstschilder Modest Huis bracht hem in contact met Stijn Streuvels en Hugo Veriest en drong erop aan zijn paus van Hagendonk te herwerken. Zonder Modest Huis was Martens er misschien mee gestopt. Martens herleefde en schreef in 1918 het toneelspel De Zot, een boerendrama in drie bedrijven dat in première ging in Deinze. En een jaar later verscheen de eenakter Leentje uit het Hemelrijk. Daarover vertelde Gaston De gebeurtenis van Leentje uit het Hemelrijk heeft zich afgespeeld vlak bij in zulte. Daar woonden op een boerderij twee broers en een zuster, alle drie ongetrouwd. De oudste broer was schepen van de gemeente en de andere zorgde voor de boerderij. Op zekere dag zegt een kwezel van een zuster... ...wij weten niet voor wie wij werken en sparen, één van u twee moet trouwen. De jongste is getrouwd, maar heeft nooit kinderen gehad. In 1920 schreef hij het toneelstuk Derby dat zich afspeelde in een herberg waar veel Engelse jockeys over de vloer kwamen. Die maakten er grote sier, dronken champagne en gingen wat te vriendelijk om met de herbergdochter. Gaston vond hiervoor inspiratie bij de stal de Ribocour, nabij het station van Zulte, het centrum van de paardensport rond 1900. Het stuk beleefde op 21 februari 1921 een geslaagde première in de Brusselse KVS en werd bekroond met de Staatsprijs voor toneelletterkunde. Het succes moedigde Martens aan en er volgden nog heel wat andere stukken. Rond 1921 begon Gaston Martens naast toneelschrijven aan nog iets anders: beeldhouden. Hij moet zo wat 40 jaar geweest zijn toen hij op zekere dag een sneeuwman maakte voor zijn kinderen. Toen hij klaar was dacht hij: ik kan beeldhouden. Hij stuurde zijn bierknecht naar vriend beeldhouwer Antoine van Parijs om een emmer klei. Na het derde beeld had hij de techniek beet. Het was de kop van zijn dochtertje Adi en Stijn Streuvels zei hem toen dat hij nog nooit zo'n schoon kind had gezien. Er schiep hij nog menig kunstwerk, waarvan de kop van het personage Bolle Verbuik wel de meest bekende is. Daarvoor had de Zultse virtelfiguur Polly Verschelde-model gestaan. Toen die rond het eindresultaat liep, zei hij, non de ju, ik wist niet dat ik zo lelijk was. In 1921 schreef hij zijn bekende Prochivrijers. Maar het werd toen door velen beoordeeld als een vuil kind. Een supergrotesk stuk. Een uitspatting van levensdrang, zoals de criticus van toen, Robert Roemans, schreef. Levensoptimisme, luimigheid. Als ik dat hoorde, zei ik tegen mijn eigen: Nu heb je wat uitgemeten. Ze zullen nu in de band slaan van de heilige kerken. Het duurde acht dagen, eer ik weer bij de mensen durfde gaan, ver van ermee te spreken. Ik zat dus in mijn eentje hazelnoten te eten, met een pint bier, als ik opeens een raar zegsel hoorde. Ik sperde mijn oren wijd open en waarachtig. Ze kraamden er vetter dingen uit dan mijn prochivrijers. We niet in de kelder het al goed Ik ben duur. Van de politie. De taal die Gaston Martens in zijn toneelstukken hanteerde was dikwijls heel kleurrijk en streekgebonden. Vooral in Prochivrijers. Gaston vond veel toneelteksten houterig. Hij legde zijn personages liever een grofheid dan een onnatuurlijkheid in de mond. Zwijg mijn In de eerste plaats, het was herkenbaar. Dus wij wij, wij, wij spelen veel stukken dus die van Nederlandse schrijvers waren, of vertaald uit het Frans, heel vaak in die tijd, want ja, Vlaamse toneelauteurs waren er niet zoveel, of het was voor grote bezetting. Maar Gaston is de eerste geweest die dus echt terug stukken geschreven heeft die inhoudelijk draaglijk waren en die tot een, een, een, een grote massa sprak. Daarom. Niet platvloers, niet een dubbel. Nee, het was goed theater, het was goed geschreven. Er zat emotie in, er zat, uh, er zat liefde in, er zat vriendschap in, er zat verraad in. Gaston was van ons. Dat is het. En als uh, stukken van Gaston Martens ja. anders gespeeld werden, was hij waar We altijd. We, zijn, we gaan, gaan kijken en zo. En dan het keer de reactie als het terugkwam. Het was goed, maar wij waren ja, dat is van ons he, Gaston. Mijn vader had de meeste van de rollen daarin gespeeld. Al de mensen die erin waren, Warichem Albert de Smet, uh, noem ze maar op, ze hebben allemaal Albert Kunt. Uh, ja, uh, een, een, een aantal vrouwen van Warichem die daar ook, dat was dan ook heel in het begin dat vrouwen konden meespelen in het amateurtheater. He. Want in Warigem werd dat uh, in een biekstoel uh, uitgeroepen en zo. De hoeren spelen in het rinkhuis dan inderdaad en de serieuze vrouwen en hey, Pogen, al die kerk daar. He. Dat was, uh, ja, het een paradijsvogel op zijn best. <laughs> Wij woonden in de Stationsstraat, dus schuins tegenover Kunst en Eendracht. En de eerste vergaderingen van, uh, we gaan een nieuw stuk spelen, uh, dat was nogal dik, we de eerste lezing bij ons thuis. Dus uh, en Gaston kwam dan ook mee, uh, als het een van zijn stukken was uiteraard. Ja. Gaston hield goede betrekkingen met alle kunstenaars uit de streek. En velen van hen waren regelmatig te gast op Vogelenzang, zoals Stijn Streuvels, Albert Servaas, Albert Saverijs, Willem Putman, Hugo Veriest en Modest Huis. De meeste van die artiesten voorzag hij dan ook gratis van zijn Martensbier, want meestal vergaten ze te betalen. In het artiestenwereldje voelde Gaston zich meer thuis dan in zijn brouwerij. Door de drukte rond Villa Vogelenzang werd Sulte tussen 1920 en 1926 een begrip. Was Martens geen zakenman, toch schuwde hij de publiciteit niet. Als gulle gastgeer genoot hij de vriendschap van persmensen wat het succes van zijn stukken ten goede kwam. In die tijd draaide ook het Zultse ontspanningsleven rond Gaston Martens. Werd er iets ingericht, dan was hij de organisator, de motor of mecena's. Geen pastoorsinhuldiging, jubileum, kermis, stoet, sportwedstrijd of Gaston zat ertussen. Hij kon iedereen in het gareel jagen. In 1913 stichtte hij toneelbond De Leiekerels nadat hij enkele jaren daarvoor in Zulte zelf op de planken stond bij kunst veredeld. Deze groep speelde zijn eerste werkje, Farse Koning, in een fabrieksgebouw op een verhoog van biertonnen. Voor de Eerste Wereldoorlog nam Gaston deel aan de Zultse Viertelstoet en na de oorlog hielp hij de stoet er weer bovenop. Hij was een tijdje schatbewaarder van de plaatselijke Geitenbond en in 1924 stichtte hij samen met zijn broer Michel de Harmonie Sint-Cecilia. Gaston Martens hield van de volksmens. Hij zag de kleine man hard werken in de fabriek, labeuren in het vlas en vroeten op het land. Daarom ontstond bij hem de drang tot het brengen van ontspanning. Niet alleen door het schrijven van toneel, maar ook via het verenigingsleven. Dat is het, volkstheater. Echt zijn. Niks gekunsteld, wat in het theater veel gebeurt. Inhoudelijk komt hij daar dan bij wat ik daar noem de leienrealiteit, de mensen waar rond de leien. Hij observeert die in hun dagelijkse realiteit. Maar hij vervormt die was ook typisch voor dat Bellen. Karikaturiseert hij burleske, groteske situaties? Aan politiek heeft hij evenwel nooit gedaan. Hij had overal vrienden en van alle gezindheden. Katholiek of vrijzinnig, socialist, liberaal of flamingant, rijk of arm. Met iedereen had hij omgang en zijn vriendschap was nooit geveinsd. Een weergave van zijn stukken, hè? Oolijk, vrolijk, sympathieke man, lach graag. Ja, gastan. Voor het schrijven van Sint Pietersnacht dacht hij vast en zeker aan Machlen Gulde. Het contrast Tussen bedevaart en kermis is erin terug te vinden. Eerst doet men de omgang en daarna zoekt men amusement in de herbergen of in de danstent. Eind 1922 liet hij de uitbating van de brouwerij over aan zijn neef Robert Martens. Zo kon hij zijn tijd volledig aan het toneelschrijven wijden. In die jaren liet hij nog het Gouden Jubelfeest en de klucht De Grote Neuzen verschijnen. Die laatste stond al direct geprogrammeerd bij KNS Antwerpen. Intussen zorgden zijn broers Aurel, Michel en later ook Nestor dat er in Zulte nieuwe nijverheden kwamen. Zij stichtten La Lignière de la Lys, La Nouvelle Tannerie Moderne, Usine Lénière de Flandre en andere bedrijven die ervoor zorgden dat er in Zulte werk was voor iedereen. Na vanop zijn Villa Vogelenzang niet minder dan 25 toneelstukken te hebben geschreven, verhuisde Gaston naar Gent. Vanwaar dat plotse vertrek? Martens verliet zijn geboortedorp in 1926. Daarmee liet hij zijn Zulte, zijn Villa Vogelenzang en zijn activiteiten in het verenigingsleven achter zich. Sinds hij was beginnen toneelschrijven, gemengd toneel dan nog, was er argwaan ontstaan bij een aantal dorpsbewoners. In zijn werk werden immers zultse figuren opgevoerd en bepaalde toestanden aangeklaagd. Zijn werk had, omdat het zo uitbundig natuurlijk was, sommige brave mensen opgeschrikt. Bovendien bekritiseerde zijn familie de volkse Vlaamse inhoud van zijn toneelwerk en voor zijn vertrek uit Zulte waren er ook al problemen met echtgenote Elisa wegens haar drankprobleem. In Gent pende hij twee eenacters neer. Zomeravond en De Wonderbare Clown. Enkele jaren nadien verhuisde hij naar Brussel. Daar kwam zijn modern paleis tot leven. In die jaren werden veel chique hotels en appartementen gebouwd. Martens had gezien hoe nieuwe rijken na de oorlog het platteland verlieten en zich in de steden vestigden. Frans wilden spreken en modern wilden doen. In Brussel schreef hij ook paradijsvogels, zonder dat het grote ophef maakte. Ik heb Gaston Martens leren kennen in de, het liefhebberstoneel op Zingenijs westrem de, de, Wat nu de loofblommen heet, maar dat heette toen kunstveredeld, mooie naam. En uh, mijn broers, want ik ben de jongste van hem, een hoop broers speelden daar allemaal, en ik ben daar ook gaan meespelen. En daar heb ik de eerste stukken kennis gemaakt met de eerste stukken van Aston Martens. Dat was natuurlijk Paradijs... Nee, nee, nee, dat was Hemelvaart heen en terug. Want dat was... Uh, ze mochten niet gemengd spelen, en ze hebben Paradijsvogels moeten verwerken, bewerken... En ze hebben dan een andere naam gegeven, Hemelvaart in en terug. Maar boh, dat was van Goste Martens. In de KVS was de bezetting eh, eh, Bolle, Srilvagent en, en, en, en Rietje, dat was Nan Buil. Turk eh, en Goelke, dat was Chris Lomme en ik, heel jong en pril. En ja, wie stond er dan nog in het hele, hele KVS-gezelschap, vermoed ik. Dan zijn we bij de echte Martens aanbeland. Dat is de Volksemartens, maar met ook kunstgrepen zoals. Uh, het typisch voor het de interbellum stijl is uh, het paneelvormige uh, van de paradijsvogels. Een eerste bedrijf en een laatste bedrijf, en daartussen twee fantasieluiken. Dat, uh, dat was niet gebruikelijk, want. Men kon het stuk dus niet meer rangschikken ra onder realistisch toneel, dat ook iets van een fantasie. In 1931 was hij het stadsleven beu en kwam er een einde aan zijn relatie. Vrouw Elisa keerde terug naar het ouderlijke huis in Sinai, maar is nooit officieel van hem gescheiden. Gaston en zijn kinderen trokken naar Deurle om er zich op het kasteel Terleie te vestigen. Dat eigendom was van zijn oom notaris Pieter Hendrik Martens. Daar woonden ze aan de Boorden van de Leie. Hij schreef er De Kerk van Sint-Helooy, een stuk dat hij later omvormde tot het meer bekende Dorp der Mirakelen. Ook de kerk van sint helooy is gebaseerd op een echte gebeurtenis op de wijk Nieuwenhoven te Waregem. De rijke boeren daar woonden op een uur van de kerk en besloten op zekere dag zelf een kerk te bouwen. En iedereen, iedereen van de wijk, die werkte daar aan mee. En als ze gebouwd was, de geestelijkheid, en kwamen ze niet in weiden. En wat tegen ze? Ze gingen niet meer naar de gemeentekerken. Ze gingen de mensen worden een ouder nieuwe kerken zonder priesters. En als je, die is de geestelijkheid in verplicht verpleegtuer, omdat ze zijn, zijn van die kerken en te weten. Niet. Dat is een knap gebouwd stuk, maar ook een psychologisch uitgediept stuk. En met vele Martens ingrediënten volks, humor, maar ook een beetje tragiek. En psychologie, Pier de Smit evolueert van een koppegaard die aan de ijzer heeft gezeten en van wie zou hij nog bang zijn? Van niemand. Vanuit die koppigheid wil hij een kerk bouwen in een gehucht van een dorp dat voortdurend overstroomd wordt. Maar bij het bouwen van de kerk en naar het zoeken van een oplossing, wat moet er met die kerk gebeuren? Gaat ze ingewijd worden of niet? Die spannen blijft voortdurend aanwezig. Evolueert hij van een koppegaat naar een fanaat, een godsdienstfanaat, die op het laatste bijna gek wordt. En die in die, gekke, in die gekheid van geest ook een echt mirakel ziet. En dat is toch wel knap gebouwd. Worden. Het kerkje is ondertussen weer afgebroken en vlakbij werd in 1973 een grotere gebouwd. Onrustig op zoek naar een ideale woonplaats en ook door de hernieuwde oorlogsdreiging vertrok Gaston Martens in 1937 naar het zuiden van Frankrijk, waar hij in Mandelieu nabij Cannes voor zijn zoon Ernest het domein Château de Latour aankocht en een persiek begon. Daar schreef hij geen nieuwe toneelstukken. Wel werkte hij aan de vertaling van zijn beste werken. Zo kwam er van Paradijsvogels een Franse versie. Tijdens de oorlog werden zijn fruitbomen aangetast door schildluis. Er kwam een delegatie van het ministerie van Landbouw op bezoek. Zij namen zijn Légue au Paradis mee naar Parijs, waar het aanvaard werd door de directeur van het Théâtre des Champs-Élysées. Het stuk sloeg in als een bom. Maandenlang werden de 200 plaatsen van de Studio des Champs-Élysées twee weken op voorhand gereserveerd. De troepen verhuisden naar de Comédie des Champs-Élysées vier keer zo groot en bleef volle zalen trekken. slotte ging het stuk naar de Porte Saint-Martin en vervolgens naar het nog groter en populairder Théâtre de l'Ambigu, dat nu niet meer bestaat. En het succes verminderde niet. Ongetwijfeld het spektakel met de grootste recette in die tijd in Parijs. Daarna werd Le au Paradis verfilmd met Fernandel en Rémy in de hoofdrollen. Ik ben zoals de generale, la la de hoofd la van de la police. La de hoofd van de police? Zullen we niet dat de hoofd van de police een soort figuur heeft? mij. Kom Nicolas, zoals Nicolas, je bent er Oh, je bent er. Vanaf 1951 beleefde Le Village des Miracles een bijna even groot succes. Er volgden opvoeringen in 34 landen en van dan af werden zijn stukken ook in ons land kassuccessen. kreeg Gaston echter heimwee naar Vlaanderen en keerde terug, want Vlaanderens luchten zijn meestal duister en zwart en toch is dat Vlaanderen het land van mijn hart. In 1951 liet Gaston zijn villa Klaverke 4 bouwen in de Pontstraat in Deurle. Daar bleef hij zijn verdere leven wonen. Ook daar werden er nog steeds veel kunstenaars een gastvrij ontvangen. Als ik persoonlijk kennis met hem gemaakt heb, toen woonde hij in Deurle. Ja, toen had hij misschien geen zorgen meer, maar hij zag niet goed meer. Ik herinner me nog, hij woonde daar in een gevaarlijke bocht in Deurle. En hoewel de straat niet breed was, Zoefden de auto's er nogal door en hij zei, ja, het enige wat ik nog zie is een kamion en een schoon vrouwtje. Dat, uh, dat was Gaston Martens. En daar hebben we daar uh, mijn vrouw en ik een hele namiddag bij hem doorgebracht, want we waren op wandel in Laten, en Deurle. En ik zei, kijk, hier woont Gaston Martens en ik ben gaan, gaan aanbellen en ik was zeer wel gekomen, maar hij kende mij toch wel. Hoor. Uh, en dan zijn we daar blijven hangen. En dan heb ik uh, Bolle Verbuik uh, leren kennen, het beeld. Hè. Het beruchte of beroemde beeld. Gaston bleef in zijn oude dag verder werken en schreef onder meer de clowns triomferen, het congres der kosters en de blijde begravingen van Klakke Verdoest, die alle door de Vlaamse televisie werden uitgezonden. Naar aanleiding van 100 jaar viertelstoet te Zulte in 1957 schreef Gaston Martens het volgende. Het is Zultes plicht de faam van zijn viertel op deze blijde dag hoog te houden. Dat moet en dat zal. Als derfst daar is, vol geheimnis en blaren dwarrelend vallen, dan komt Zulte in rep en roer. Men hoort klaroenen schallen. De viertel komt daar aangetreden, een viertel bont en kleurig, met jongens, meisjes, gent en fleurig. Zulte, hoezee. Toont dat de geest van Teil-Uilenspiegel en van Breugel voort in u leeft. In 1962 werd hij benoemd tot ereburger van Zulte wegens zijn literaire werk waarin hij de ziel van ons volk deed herleven. In zijn dankwoord zei Gaston, een kunstenaar kan maar groot zijn als hij zijn grond en zijn volk niet verlogent. Zijn laatste levensjaren werden versomberd door een oogkwaal, die uiteindelijk tot volledige blindheid leidde. Toch bleef hij steeds optimist. Een heupbeenbreuk ten gevolge van een ongelukkig geval werd hem fataal. Gaston Martens overleed op 84-jarige leeftijd op 10 mei 1967 in het ziekenhuis van Deinze. De uitvaart vond plaats in het kerkje van Deurle in aanwezigheid van een schare vrienden en kunstenaars en ook een aantal zultenaars. Tijdens zijn homilie sprak de pastoor, hij heeft anderen de vreugde van het leven meegegeven. Ik vraag u het heilig misoffer mee te vieren voor en met onze overleden kunstenaar, omdat hij en wij allen eenmaal echte paradijsvogels mogen worden. Twee jaar na zijn overlijden had in Zult een herinneringstentoonstelling plaats en in 1972 werd een gedenkplaat onthuld aan het gemeentehuis. De stukken van Martens hebben ooit grote successen gekend in ons land. Als de grote theaters in Gent, Antwerpen of Brussel er financieel minder goed voor stonden, grepen ze steeds terug naar Paradijsvogels of het dorp der Mirakelen. Toen men vanaf december 1972 in het NTG Paradijsvogels op het programma plaatste, werd het een ware bestorming. Gewoon een directeur riep mij op een dag en hij zei, kijk. We zitten in financiële moeilijkheden, de stad doet moeilijk. Die willen dus subsidie naar beneden halen en ik ga hier ik geloof een vijftal mensen moeten ontslaan. Ik weet niet meer, acteurs of eh, mensen van de techniek. Kun je kunt u geen stuk doen waar de kassa zal bij rinkelen. En ik zei, ja, al bij eh, Paradijsvogels, hè. Oei, oei, oei, oei, Paradijsvogels, dat was eh, niet goed aangeschreven, dat was zo'n beetje... Te gewoon toen, en, uh, en ook onder de acteurs, maar ze kenden Gaston Martens niet, ze kenden het werk niet van Gaston Martens. Ik zei, bon, uh, directeur, om geen discussies te hebben in het gezelschap, laat ons afspreken, ik maak een rolverdeling, dat iedereen erin staat. En we hebben dat zo gedaan. Maar die, die voorzichtigheid ten opzichte van gestomhardend zijn, ten opzichte van het stuk. En, allee, ja, dat, dat was rap weg hoor. Want dat is een succes geweest. Dat was een euforie, een, een vrolijke tijd in het gezelschap, in het gebouw, bij het publiek. Dat was heerlijk die periode. Ik wou van die, ik wou van die voorstelling iets speciaal maken, misschien een beetje geprikkeld omdat ik voelde dat er zo'n beetje in bepaalde milieus tegenwerking was. Hè? Ik dacht, uh, ik moet hier een, een, een spektakel van maken, een goede regie uh, die inslaat bij de mensen. En Toen kwam ik op het idee om daar een volkszanger bij te betrekken, zijnde Walter de Buk, die dan uh, veel liedjes heeft geschreven en dan uh, hebben we al de... Personages die met de hel te maken hadden, moesten naar beneden met liften en al de hemelse personages, of die naar de hemel mochten gaan, die werden opgetrokken naar het centrum van het NTG. Maar dat centrum was toen nog niet modern gemaakt, dat was dan nog levensgevaarlijk en er moest voor de acteurs een speciale verzekering worden afgesloten. Er moesten daar planken ingelegd in worden. De acteurs hadden onder hun kostuum allemaal uh, een aan, want anders mocht dat niet, maar het moesten vastgeklikt worden en dan naar beneden Sint-Pieter, de Pieter, den Engel Gabriel, en noem maar op. Ja, dat was wel uh, een spektakel. Maar kom, uh, ik heb een goede herinnering aan die voorstelling. En ik geloof veel mensen van het publiek, ook nog altijd. In 1980 en de daaropvolgende jaren was de figuur van Gaston Martens in de actualiteit door het populaire TV-feuilleton De Paradijsvogels. Er kwamen 38 afleveringen met in de hoofdrollen Jeff Burm, Anton Peters, Wart Ravet en Werther van der Sarren. Een bepaald moment dat ik zelf in het theater getreden ben en uh, in Brussel, feitelijk in de KVS, gevraagd werd om daar uh, in een stuk De Paradijsvogels dat daar op de scène ges gebracht werd in de regie van Anton Peters. Uh, het resultaat was dat ze dan zeiden: We gaan er een reeks van maken voor televisie. Uh, Gaston Martens is het verslot van Rekeningen, de Vlaamse auteur die veel uh, stukken geschreven heeft. He. Oh, rond Martens uh, is dat dan ook gegroeid, niet alleen tot de Paradijsvogels, maar tot het volledige werk van Gaston Martens die daarin terecht gekomen is. Dat was dus mijn opdracht om dat allemaal samen te krijgen. Ja, dat was leuk werken. Ja. En ondertussen, ja, als een personage er is, he, dan krijgt hij een eigen taal en dan weet je zomaar zo gaat hij spreken en dan moet je daar niks verder meer gaan bij zoeken. Hè. En soms heb je dan ook een ontdekking. Wij ontdekten uh, het volkse vermogen van Werter van der Tsar. Hè. Maar gaandeweg werd die rol belangrijker en belangrijker. Ook het feit dat, dat, dat ik de enige was die het dialect kon, dan werd ik ook gevraagd om een beetje uh, les te geven in het Oost-Vlaams. Dus het puzzelwerk lag hem gewoon, laat alles samenkomen. En daarna gaan de personages hun eigen leven leiden. Hè? Dat was met een Ja, dat, dat viel in de smaak van, van het publiek. In 1983, 100 jaar na zijn geboorte, werd Zultus' grootste paradijsvogel uitbundig gevierd. Tijdens de Gaston Feestweek stond het dorp volledig op zijn kop. Een tentoonstelling, de opening van het Gaston Martenspad, en de onthulling van een gedenkplaat aan Villa Vogelenzang. Tijdens het hoogtepunt van de feesten viel er van alles te beleven in sfeer Anno 1920. En vele zultenaars liepen verkleed rond als schooier, kwezel, koster of burgemeester. het Gaston Martensjaar werd afgesloten met de opvoering van Paradijsvogels in Zaal Rembrandt, die van danaf in Gaston Martenszaal werd omgedoopt. Sinds eind 1970 behoren de stukken van Martens niet meer tot het repertorium van zowel KVS, KNS of NTG. Wanneer we echter terugblikken naar de periode 1945-75, dan stellen we vast dat Gaston Martens in onze officiële theaters de meest gespeelde Vlaamse toneelauteur was. In ieder geval zal Zulte zijn paradijsvogel nooit vergeten.